Passie en plezier zijn heel persoonlijk. Maar ja, niets is mooier dan dat het ook te kunnen delen. Want als jij jouw passie en plezier deelt met anderen, wat doet dat dan met anderen? Het is energie. En als het goed is, dus als jij je passie deelt met anderen, zou het wel maar kunnen zijn dat zij ook die passie en plezier met jou weer willen delen. En dan delen zij hun energie met jou. En er is een gezegde, misschien ken je het, maar alles wat je deelt vermenigvuldigt zich. En ja, plezier heeft heel veel impact. Op performance. Dus deel jouw passie en plezier met je collega's en kijk en vraag ook hun om hun passie en plezier met jou te delen. En zie hoe je samen prachtige dingen kan bereiken. Het begint soms heel simpel met hoe jij ergens warm voor loopt. Tips hierover? Kijk op talentmotivatie.nl/slash vraag. Bij deze video staat een tips. Succes, veel plezier.